Waar het hart van vol is, daar loopt deze stad van over. Ons stadje aan de Waal. Een stad die meer is dan haar drie bruggen. Meer is dan één kerk en meer is dan haar parken. Dit is een stad die gemaakt wordt door haar mensen. De stad van de mecht. Een stad waar we zorgen voor onze ouderen. De stad van een praatje maken met de buren. Een stad waar we zorgen voor elkaar. Wij bouwen aan een stad die meer is dan haar centrum. Waar de wijken het kloppend hart zijn en ons hart klopt voor rood, groen en zwart. Wij bouwen aan een stad. Waar de lokale ondernemers lokaal kunnen ondernemen. Een stad zonder schulden. De stad die bereikbaar blijft. En waar we in verbinding staan met elkaar. En wat je ook van deze stad vindt. Ze blijft altijd de oudste. Samen maken wij Nijmegen. Samen voor ons Nijmegs hert.